Dat was een mens. Hij was een jonge man, een van de vier zonen van de schoenmaker. En hij misdroeg zich altijd, omdat hij vond dat zijn ouders niet genoeg van hem hielden. En op een dag, plots, was de jongste zoon verdwenen. En Peter kwam thuis met zijn handen vol met bloed. De dag daarna was er een dorpswoner die beweerde dat hij Peter had gezien. Een menselijk monster dat leek op Peter, maar dat klauwen had in plaats van handen. En zo kwam het dat Peter, Peter Wolf, werd en dat de nacht een symbool werd van angst en bloed. Elk figuur dat na de schimmering door het bos wandelt, zal sterven. En dat de het Kapje. De ruurt! Godraad ochtend is we weer weg. Waar we gaan we naartoe? ziet zit te scherp uit, Grietje. Kapje! Hans. Hans. Laat me los!